Ik vind het echt een lumineus idee, want uh, we kennen natuurlijk de quote 500. Niet dat ik hem heel erg uh, nauwgezet lees hoor, maar goed, iedereen weet waar die voor staat. Hè? De rijkste mensen. Uh, dus het is ook hartstikke goed om de keerzijde te publiceren. Uh, ja, die gaat over mensen die het niet zo breed hebben, maar die toch de lol van het leven heel erg inzien. Ja, meteen toen ik het hoorde had ik zoiets, ik doe mee. Ik vind het leuk, dit is nodig en ik wil daar best ...met de billen voor bloot om Nederland te laten zien dat het erger is als iedereen zegt. Was dat een spannend moment dat je voor het eerst uh, jezelf zag in het blad? Nee, ik schrok wel een beetje van de grootheid van de foto's, want dat had niet zo groot, ja, ja. het had niet zo groot gehoeven. Ja. Maar uh, verder, uh, het artikel had ik natuurlijk al gelezen en dan was, stond ik volledig achter. Ja, ik mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen uh, van uh, meneer Poels en pater Poels is hier in Tilburg echt een een begrip, een fenomeen, want uh, hij zorgt ervoor dat heel veel mensen gewoon iedere dag opnieuw vers brood krijgen. Dat doet hij al jaren. Jaren en jaren en jaren en hij fietst ook op zijn fiets nachts rond om het aan de deurkrukken te hangen. Het is geweldig en ik vind het dus een ontzettende grote eer dat juist Pater Poels mij die uh, Quiet 500 heeft overhandigd. Dat vind ik echt heel mooi.